Flevolanders hebben drinkwater dat wordt gemaakt van grondwater van een uitstekende kwaliteit. Het zoete grondwater in zuidelijk Flevoland is de belangrijkste bron voor het drinkwater in Flevoland. Daar wordt grondwater uit zandlagen opgepompt, dat 10.000 jaar geleden als regen viel op de Veluwe. Deze voorraad grondwater wordt aan de bovenkant als een deksel afgedekt en beschermd door kleilagen. Het Flevolandse drinkwater heeft daarmee een bijzondere, waardevolle bron met een natuurlijke bescherming. In Zuidelijk Flevoland wordt water onttrokken voor levering aan Gelderland en Utrecht, zodat daar minder opgebompt hoeft te worden. Dit levert winst op voor de natuurgebieden daar. Noordelijk Flevoland wordt van oudsher vanuit Overijssel van drinkwater voorzien. Als het gaat om drinkwater werken we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de meest optimale oplossingen over de grenzen van provincies heen. Door de extra vraag naar drinkwater komt er de komende decennia een moment dat de huidige bronnen voor drinkwater niet verder uitgebreid kunnen worden. Dus het plafond wordt bereikt. Een soortgelijke trend is er ook in de provincies om ons heen. Dit vraagt om een heroriëntatie en nieuw beleid, gericht op een verre horizon, zodat we de tijd hebben om veranderingen door te voeren en problemen gezamenlijk het hoofd te bieden. Wij willen inzetten op drie sporen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Ten eerste, hoe minder water we nodig hebben, hoe beter. Daarom willen we maximaal inzetten op waterbesparing en waterbewustzijn. Ten tweede, is het wel altijd drinkwater wat er nodig is? Of kan het water bijvoorbeeld uit een andere bron komen? Daarom willen we innovaties doorvoeren en alternatieve bronnen ontwikkelen. Ten derde, het beschikbare grondwater moet ook in de toekomst kunnen worden ingezet voor een zo hoogwaardig mogelijk gebruik. Daarom blijven we de voorraad zoet grondwater beschermen. Het doel is dat ook in de toekomst de Flevolanders kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater. Dat kunnen we niet alleen. We hebben de hulp nodig van andere overheden en burgers om de stappen te kunnen zetten.